Hoi! Hoi, zijn jullie wel? Ik ben een beetje spannend bezig. Ja. Goedemiddag. Oh, Goedemiddag, wat? Ademast de oh. remedie van de usual, oh, die yeah. de mevrouw Hoyt heeft over het specialist hospital en de dokter van de kast, oh. de familie heeft een heleboel remedies van de herbe, van medicinaal en producten van een traditioneel antillano, met de esperanza om te suavizar haar su sofrimento. Yeah, neemt u vaak van dit soort uh, kruiden? ja de yerba, okay, dan was de na cortisol, dan toen was kere den yerba, okay. okay. dan toen was de kere de yerba, dan alsin was boom, was daar weer boom door de yerba, je ziet de yerba die anders Oh, begrijp ik goed dat het kruiden van Curaçao zijn, waar ja. ze zich goed op voelt. Ja, en ja. die van vroeger zijn, had ik dat Klok. goed begrepen? Ja, ja. Nou, het, ja, het is onze voorouder. Oh, ja, ja. Het uh, ja. zijn hele oude ja, zijn ja. heel moeilijk te vinden. Ik vind het zo ja. bijzonder. Ja. Duur, je moet er echt, oh, nee. echt naar iemand die het ook weet. Ja. Ja. Ja. Goh. Nou, ik vind het wel mooi dat ik dat, dat nu zie, want uh, ik kan me voorstellen dat, dat u dat fijn vindt. Antes was een remedie. Alleen kruiden. Vroeger gebruikten we geen medicijnen. Nee, nee. Ja, nu is het vaak zo dat medicijnen wel ook iets kunnen doen wat kruiden niet doen. Maar het is prima om die kruiden te gebruiken, denk ik, als u voelt dat dat u helpt, dat het u een beetje sterker maakt. Maar ik vind het wel fijn dat ik het weet. En ik vind het eigenlijk wel fijn om dadelijk even, als het mag, op de flesjes te kijken wat er precies in zit. Want het is uh, soms, heel soms, kunnen kruiden een beetje tegen medicijnen inwerken. Ik denk niet dat dat bij u zo is hoor, maar ik, daarom is het wel fijn dat ik het weet. Okay. Ja. ja, ik was net bij jullie moeder en ik merk dat ze enorm veel pijn heeft. En de thuiszorg heeft mij ook al verteld dat ze bij het aankleden zoveel pijn heeft... Dus ik wil heel graag met jullie even praten over de pijnbestrijding. Ik weet dat jullie wat huiverig zijn, liever niet sterke pijnstillers willen. Dat jullie een slechte ervaring hebben met morfine. Omdat er in de familie, meen ik, een keer iets niet goed is gegaan. Ja, dat klopt. Uh, met mijn tante, mijn moeder zus. Mm. en Zij heeft het echt van, uh, van dichtbij meegemaakt. En mijn tante had toen ook malfine gekregen en ja, ze raakte ervan in de waar. En ik kan me herinneren dat, uh, dat mama zei toch toen, um, ik wil zoiets nooit van mijn leven hebben. Ah, yeah. Dus vandaar yeah. dat we er nu moeilijk mee hebben een yeah, Ja, dat snap ik echt heel ja. goed. En het is ook gewoon een hele rottige fase hè? Dat, het, dat je merkt dat het slechter gaat. Maar de medicijnen die ik wil geven, ik weet natuurlijk niet precies wat je tand heeft gehad, maar dat zijn morfinepleisters. En uh, daar gebeurt het eigenlijk nooit dat mensen van in de war raken. Dus, maar, ik, ja? mag ik wat vragen dat gaat zijn niet dood van die morfine. Dat, dat tegenwoordig, ja, als je hoort van morfine, ja. dat betekent ook dat eindpunt. Ja, ik, ik, ja, nee, daar hoef je echt helemaal niet bang voor te zijn. Morfine maakt het leven niet korter. Ik snap heel goed je zorg en heel veel mensen denken dat uh, morfine uh, het doodgaan sneller uh, doet verlopen. Dat is niet zo. Natuurlijk is het zo verdrietig dat het slecht gaat met je moeder, dat ze zo ziek is en dat ze steeds zieker wordt. Maar morfine verkort het leven niet. Dat is wel iets waar veel mensen altijd bang voor zijn, maar dat weten we dat dat absoluut niet het geval is. En zeker niet met deze medicijnen waarin ze het heel langzaam die morfine in het lichaam brengen precies zoveel als je nodig hebt om de pijn te bestrijden en dan word je er niet suf van en je wordt er niet van in de war en je gaat er al zeker niet eerder van dood en we kunnen dan als het nodig is langzaam die pijnstilling sterker maken dus iets meer in die pleisters doen en het um... Ja, het, ik, ja het, je ziet juist vaak wat een beetje een positief puntje eraan is, is dat vaak als mensen zoveel pijn hebben als nu je moeder, dan, je merkt het, ze wordt meer teruggetrokken, dan, uh, ja, ze reageert ook soms een beetje snel misschien op jullie. En als iemand weer minder pijn heeft, zie je dat vaak mensen ook wat meer ontspannen zijn en juist ook iets opvleuren. Dus het helpt juist vaak wel om een goede tijd te hebben.